Hey ja, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Handig. Mijn naam is Jury en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je op de allersnelste manier je feest kan strikken. Kijk even mee. Oké, okay, ik laat hem eerst even op volle snelheid zien en daarna leg ik hem stap voor stap uit. Dat is hem. Nou, hoe doe je dat nou? Het is, is echt super eenvoudig. Je begint zoals je altijd begint uh, met je schoenen strikken. Maar eerst... Op deze manier knoop in te leggen. Daarna pak ik beide veetjes met drie vingers vast en houdt bij beide handen een pistool voor me aan, zo noem ik dat. Met deze hand ga ik onderlangs en met deze hand ga ik boven langs. Dan pak je ze kruislings van elkaar over, kijk goed mee en dan trek je hem aan. En Dat is hem. Nog één keertje even snel doen. Als je dat een paar keer hebt geoefend, dan kan je het ook. Kijk ze aan. dat is hem. Nou, dit is natuurlijk de ultieme manier om je veetjes te strikken. Uh, zoals je ziet is het echt binnen twee seconden gedaan. En ik durf dan ook te weten dat er eigenlijk geen snellere manier is dan deze manier. Vond je deze video nou leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Geef ook even een duimpje omhoog. Uh, en laat ook een reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer bij Handig. Dat is handig.